Om je verniste parket optimaal te onderhouden, heeft La een onderhoudskit voor vernis samengesteld. Deze onderhoudskit bevat de La Legno Wille voor het algemeen onderhoud van je verniste vloer. En hij bevat ook deze, de Unicare X -MAT. Deze wordt door ons aangeraden om je vloer een extra beschermende film te geven. Hoe houd ik nu mijn verniste vloer in topconditie? Wat heb je nodig? Microvezeldoek, een sofzuiger, een dweil